Bienvenue à Torambelle et Béguine, un village pittoresque entre Wavre et Namur, connu depuis toujours pour ses activités agricoles et aujourd'hui soumis aux caprices de la météo d'avril. C'est ici que les frères Hans et Ben cultivent les célèbres pommes de terre, pommes unies fraîches. Depuis des générations, ils arpentent le même chemin qui sépare les champs de leurs granges encore et encore. We zitten hier op de noordflank van de Maas, een zeer vruchtbare landbouwregio. Wij zijn een familiebedrijf met onze hoofdzeten in Ranst. maar in ons bedrijf in Torombe wilden we in de hart van de teeltregio actief zijn. Wij staan 365 dagen, 7 op 7, paraat voor onze klanten, voor onze telers. De pommes de terre font partie de notre alimentation de base. Chez Deleuze, elles proviennent principalement de chez Pommes Unifraîche. Des grenailles au charlotte, en passant par les binges et même les croquettes. Si vous vous posez des questions sur ce succulent tubercule, Anne et Ben pourront certainement vous répondre. Het gaat niet alleen over uiterlijk, maat, kleur, mais ook over de interne qualiteit. Eigenlijk start heel het verhaal bij een teelplan. Aardappelen komen aan op de site, worden gewassen. Na het wassen volgt het selectieproces. Gelukkig, hebben we een oplossing voor minder mooie aardappelen? Deze kunnen we verwerken. Elke oogst is verwerkt tegen dat de volgende oogst komt. Grâce à la collaboratie tussen Deleuze en Pommes u vous connaissez l'origine en la qualité van vos pommes de terre. D'autres initiatives zijn ook prises om assurer een bel avenir aan onze fierté nationale. We werken dus echt met lokale telers, voornamelijk in de as. Tussen Nijvel en Luik, waar we met de fiets, net zoals met de tractor, tussen de velden en onze loodsen kunnen rijden. We willen ook als vierde generatie het bedrijf Future Proof maken. Een weerstation, vochtsensoren in het veld, zonnepanelen, warmterecuperatie. We zijn erin geslaagd samen met Delijs een 100% verpakking voor de aardappelen te kunnen ontwikkelen. Hierin zijn we de pioniers in Europa. Ik denk dat ik met een aardappel in mijn maag geboren ben. Ik eet het liefst gebakken patatjes met witloof en een van blanc-bleu belgisch. Op een top Belgisch en een glas rode wijn erbij. Santé Anne-Sébène! Ferme, farineuse, petite ou grande, pommes unifraîches garantie een kwaliteit au top. Retrouvez ces délicieuses pommes de terre dans votre supermarché Deleuze ou surfez sur Deleuze.be voor plus d'infos.